Mijn naam is Joyce Elveril, ik ben beeldend kunstenaar en het werk wat ik maak kan gezien worden als conceptuele kunst. Vaak uh, lijkt het op uh, sociale experimenten of doe ik iets met video. Het project wat ik uh, laatst heb afgerond en wat ik ook laat zien bij Bring Your Own Beamer... ...is een uh, videoproject wat ik, uh, waarvoor ik materiaal heb geschoten in Noord-Korea. Ja, wat ik met dit project wil bereiken... Uh, ...voor een deel is dat mensen misschien verder gaan kijken dan hun neus lang is. Dat ze niet klakkeloos aannemen wat bijvoorbeeld de westerse media beweert. Of aan de andere kant wat de Noord-Koreaanse media uh, beweert of de Noord-Koreaanse gidsen. Ik heb nog nooit meegedaan aan een Bring Your Own Beamer evenement. Dus ik weet nog niet heel erg wat ik er precies van kan verwachten. En, maar ik ben heel benieuwd naar het werk ook van andere kunstenaars. Uh, gezien het thema Ice Everywhere. Omdat ik zelf ook vaak met uh, privacy als onderwerp werk. En ik ben benieuwd hoe anderen dat aangepakt hebben. Oh, oh,